Nee, het nog. ik blijf nu staan. Okay. Ja, nou, ik ga me niet meer bewegen. bewegen. Er is okay. iets helemaal niet goed met de wifi. Drie tips. Drie tips. Ja, ja, drie tips om je kind te helpen naar meer ikkracht. E nummer okay. één hebben we. Nee, we hebben dus niet gehad. Die ga ik dus nu. Ja. Tip nummer één. Al deze tips heb ik niet zelf bedacht. Nee. Die komen van de paarden. Komen de paarden. Uh, de eerste tip is um, om je kind te helpen om meer inzicht in zichzelf te krijgen. Kan je je kind spiegelen net zoals paarden? kinderen spiegelen. Ja. Bijvoorbeeld op het moment dat een kind heel verdrietig is, gewoon aan te geven, je bent verdrietig. Ja. Dit wat je nu voelt dat is verdriet. En dat is uh, precies hetzelfde spiegelen, een spiegel voorhouden zoals een paard een spiegel voorhoudt. Ja, ik noem dat eigenlijk altijd als ik het uh, daarover heb met ouders, toongevoelsreflectie. gevoelsreflectie. Dat is hetzelfde. Hè? Je, je benoemt dus feitelijk wat je waarneemt en daarmee zakt het kind al. Hè? Voelt hij zich erkend. Ja. Mooie tip. Tip nummer twee. De tweede tip is um, je kind helpen om verbinding te krijgen met zichzelf. Mm -hmm. Dus om verbinding te krijgen met dat gevoel. Kan je, wat paarden heel vaak doen is bij, bij iemand gaan staan die verdrietig is. Maar ook uh, iemand aanraken op de plek waar dat verdriet zit. Dus dat kan in je hart zitten of het kan in je buik zitten. Ja. En je kan je kind ook vragen om een hand te leggen op die plek waar je dat voelt. Waar voel je dat? Die, dat verdriet of die angst. Ja. En leg je hand daar maar op. Ja, want dat is dan ook een stuk meteen lichamelijke bewustwording. Daar, ja, hè? en dan maak je daar verbinding mee. Ja, dus en dat hebben ze vaak niet. Want dat denken ze denk ik ook niet meteen bij na. Nee, hè? En dan ga je in je hoofd ja. en dan ben ja. je weg. Juist dat bewustzijn ja. is wel belangrijk en daar ook aandacht voor durven te hebben. Hè? Daar ja. helemaal durven te zijn. Precies. Mooie tip. Tip nummer dan drie. De derde tip. Um, ...is de stap die wij noemen toewijding aan jezelf, is doen wat er voor jou belangrijk is. Ja. En uh, we hebben het net ook al even met het paard gezien het paard laat ook heel duidelijk zien wat voor jou belangrijk is en waar jij energie van krijgt en waar jij blij van wordt. Ja. En daar kan je een kind ook concreet mee helpen om daarnaar te gaan zoeken van wat is dat waar jij blij van wordt, wat heb jij nodig en hoe zou je dat concreet kunnen doen op school of uh, tijdens die spreekbeurt. Wat, ja. wat kan je concreet doen? Ja, dus feitelijk zeg je dan, maak als het ware een afspraak met je kind. Nadat nou, je dus eerst die erkenning hebt gegeven en hebt gevraagd van, hé, hey, waar voel je dat nou? Dus dat bewustzijn eigenlijk heel erg uh, uh, wakker wordt. Ga je zeggen, oké, okay, wat zouden we dus kunnen gaan doen? Want uiteindelijk ja. zit de kracht van transformatie ook echt in wel in doen. In doen. Ja, ja mooi. Nou, dit is natuurlijk heel concreet toe te passen voor jou als je dit uh, nu zit te kijken. Uh, of later terugkijkt. Ja. <laughs> Bifi. Verbinding, je weet maar nooit. Uh, maar heel erg bedankt voor deze tips. Uh, heb je vragen? Uh, denk je, hé, hey, dit is voor mij een uh, heel mooi programma. Of voor mijn kind een heel mooi programma. Ga dan even naar de website van Wendela. Wil jij die site nog even een keertje noemen? Ja. Waar kunnen mensen naartoe? Dat is www.centrumvoorpaardencoaching.nl Of cvpc.nl mm -hmm. Cvpc.nl Ja. En hey. ja? Je kan... Uh, je kan op de website alle informatie vinden. En je kan ook altijd me op Facebook even opzoeken en een berichtje sturen. Ja. En ik stuur altijd een berichtje terug, je krijgt altijd antwoord. Dus als jou dit wat lijkt, voel dat maar gewoon eens in. He, uh, ga gewoon eventjes lekker kijken. En uh, misschien sta jij binnenkort wel in de bak, zoals ik vandaag. En ik kan het je echt, echt van harte aanraden. Jou en je kind. Uh, want samen is dus ook mogelijk. Hè? Dus uh, schroom niet om uh, te contact op te nemen als je voelt dat dit wat voor, voor je, uh, jou of je kind kan zijn. Uh, er is hulp. Daar zijn deze interviews ook voor om je zoveel kennis te geven. Uh, van op alle mogelijke gebieden. Zodat jij jezelf en je kind kunt helpen. Je gevoelige kind kunt helpen. Nou, hierbij rond ik heel graag dit uh, gesprek met jou af. Uh, Super leuk dat ik hier mocht zijn op dit uh, zonnige uh, land met, uh, met die heerlijke paarden. Daar word ik dus blij van. Daar zou ik ook iets meer mee moeten doen. Ja, iets met paarden. Ja. Uh, en, uh, maar volgende week is er geen Happy House interview. Uh, want dan zit ik in uh, Bingen uh, bij Energetics. Uh, en dan gaan we een kijkje nemen achter schermen. Dus ik hoop dat nog een beetje te kunnen vloggen daar. En jullie wat uh, te kunnen meenemen. Daar uh, op dat hoofdkantoor in Duitsland. Uh, week erop zit ik weer met een uh, mystery guest. Jullie horen van mij dan nog wie dat is en waar ik heen ga. Stay tuned. Uh, als je deze aflevering of die van net terug kijken, kijk dan even op mijn YouTube kanaal Happy HSP TV en uiteraard ook altijd op dit kanaal terug te kijken op ieder gewenst tijdstip. Ik ga heel even kijken, want ik heb dat net niet kunnen zien, of er nog vragen zijn voor Wendela. Als je er nog bent en je denkt ik heb een vraag, stel hem nu kan het nog. Anders ja. zullen we de posts in de dan gaten kan houden. We kunnen het later stellen. Mag ook. We nog even en dan geven we ook gewoon nog antwoorden. Precies, dus dan kijken we, we houden het in de gaten als je nog vragen hebt of opmerkingen. Of ken je mensen die dit, voor wie dit waardevol is om terug te kijken. Tag hun dan gewoon eventjes in dit interview. Ik wens je voor nu een super zonnig weekend. Het, wordt het is al prachtig en het schijnt nog ja. mooier te worden. Uh, jij, uh, heel veel plezier dit weekend voordat je weer terug gaat naar uh, Beieren in Duitsland. En ik zeg uh, tot de volgende Happy Haas BTV. Ja, tot de volgende keer. Dag. Dag.